Het is vandaag, zaterdag. Leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. Doe een duimpje op abonneer kanaal. Ik klik op belletje, belletje in zuid duitsland hier wordt fijn. Oh. Uh, ik ben weer een stukje aan het kijken dat ik film hoe ik aan het kijken ben naar mezelf. En nu weer naar mezelf en dan weer naar mezelf. <laughs> ik denk dat het heel egoïstisch is, maar ik ben de live chat aan het doen. Dus daar ga ik even verder mee. Ik ga zo naar het Baneesje, ga ik huiswerk maken samen met Maren. En ga ik... Blondie en Boris Passen. Hallo, daar ben je weer. Hoi! Ik ben in de trailer. Tada. Hier weer even alles ingericht. Ik heb hier mijn super mooie schooltas. Uh, tasje waar is het, uh, een in zitten, krukje. Tas met eten. Extra jassen en vest. En dan heb ik hier een dekje liggen. Hier halsters wat afval. Want ik heb net samen met Marlen mijn huiswerk gemaakt. Dat was wel weer even handig. Want zij zit op dit moment in 6 VWO en ik in 1 MAVO. Dus dat vond ik wel heel erg fijn als ik me even wou helpen. Nu ga ik de paarden wassen. En daar heb ik nog de spulletjes voor. Tada! Uh, want gisteren hebben wij uh, bij de Horstoor een winactie gedaan. Ik weet niet of die nog op de moet worden. Maar volgens mij. Niet. We hebben ook ik ga eerst laten zien wat we zelf hebben gekocht. Ik heb deze: van de HP Polo. Dat is een kroofband zo. En dan kan ik nog gewoon mijn hoge staart houden. En dan. Tadaa. En dan hebben we ook moxaf voor vrouw. Dan de dingetjes die ik ook ga gebruiken, omdat ik morgen natuurlijk een wedstrijd heb. Dan ga ik vandaag gebruiken deze high Gloss shampoo. Hiermee wordt het lekker schoon. Dan heb ik ook nog een ander soort shampoo. Dat is deze. Dat is voor na het rijden. Dat is een soort olie shampoo-achtig iets. Zoals dus ik hier kan lezen. Met pepermunt. Kan ook ruiken. Zo, die ruikt lekker. Deze die heb ik ook al een keer eerder gekocht. Ik denk. Drie jaar geleden bij het horse event en toen had Kim er eentje en ik er eentje en toen heb ik mezelf ook met dit gewassen. Dat was, was volgens mij lavendel. Dan heb ik nog hoefolie voor, voor de hoefjes, dat die ook mooi en lekker gaan glimmen. Dan heb ik gloss spray en gloss. Er zijn twee verschillende. Er staat bij allebei een tinker op. Dit is om het vuil voor je paard te verwijderen. Ik heb natuurlijk een lichte pommie en dan is het wel heel handig als ik deze heb. En dan deze is voor de staart en de manen voor anti-glit. Hiermee moet ik wel oppassen, zei je daar nog, omdat als ik natuurlijk ga vlechten, dat het dan niet in knoop gaat zitten. Dit ga ik na het wassen ook in doen, omdat de staart lekker zacht blijft. Daarna ik bij z'n alle twee vlechten erin. Ik begin vandaag met Boris even te wassen. Ik ga zijn staart doen en zijn manen denk ik misschien ook nog wel. Dan is een maand maak ik even snel hele losse vlechtjes. En in zijn staart maak ik een invlecht. Vanavond ga ik ze altijd op rijden, dus daarom doe ik het nu ook in de middag. Um, dus ja. die ga ik in de stapmolen zetten samen met Blondie. En daarom begin ik dus met Boris. Ga ik dit weer even in mijn tasje doen en dan ready to go. Um, ik moet nog niet naar buiten gaan, want het regent best hard. Het is nu wel al wat minder aan het regenen, Dus ik ga met dit super mooie tasje dat ik net heb ingepakt. Kijk, het ziet echt heel mooi uit zo. Tadaa. Van hier ook nog. Ga ik nu naar blondie en Boris toe en dan ga ik Boris lekker passen. Ik heb boris gewassen. Ik zie hier inmiddels wel nee, staart. Ik zie er inmiddels wel wild uit. Ik heb hier een logeersweep en de lijn en een vloontje. Ik ga vooral nu even 20 minuutjes freestylen en dan ga ik daarna blondie wassen en dan ga ik naar huis toe. Dan heb ik mijn ochtendje wel gehad. Maar nu eerst even een vloontje. Zo, we zijn inmiddels 20 minuutjes verder. Uh, Een die vond op de linkerhand, nou vindt op de linkerhand, uh, van draf naar stap heel lastig. Dat heb ik even aan de hand met haar golf gehad. Mag ze nog even vijf minuutjes haar ding doen. Dan uh, gaat ze weer in de molen en dan ga ik Blondie wassen. Ga ik wel even snel doen. Want ik heb niet heel veel tijd meer. Maar ja, dat maakt niet uit. Zo, de ochtendronde zit erop. En ik ben naar huis toe gegaan. Ik heb even lekker gegeten. En nu is het weer tijd om naar de te gaan. Dus weer samen met moeders. En dan heb ik samen met Blondie en Boris les. Ik moet ik even kijken wie ik eerst doe en wie daarna. Dat de komt denk ik wel goed. Oh, ja. Dus als je denkt, nou, deze overgang was lekker voor elkaar, dan draaf je eruit door. Heel soepel zitten. Ja, nou, Denk aan het voelen van de schouder. Niet zo mond stuur. sturen. Als het een schouder is. de koming draf. hè? rechterhand. Hij hoeft niet hard, maar je maakt jezelf lang. Dus je houdt aan je zichtcontrole en je benen mooi mooie mogelijke passen. Harder rijden. We gaan het even overnieuw doen. Let op, je hebt supergoed gereden. Je moet opletten dat je morgen niet harder gaat rijden, maar dat er wel een beetje energie in zit. Ja, dus let op dat het niet te veel aan de lofgrunten wordt. Ja, moet zo Dit is gewoon een keelklier, die is alleen maar heel strak zitten houden zo. Op je zit, maak jezelf maar lach. Ik heb stress <laughs> het is vandaag zondag. Ik heb best rijdt samen met Blondie en Boris. Ik begin met Blondie. Ik kan geen twee dingen tegelijkertijd. Ben je er klaar voor? Jouw ja, hoor. Ja hoor. We gaan nu even samen en dan kan je los gaan rijden. Ja! Na Blondie, Boris. Boris die ziet er heel spannend uit met oranje springschoenen en blauwe peeskappen. Beetje Hollands tiepjes mooi recht. Goed zo. Hé hey Tess, het is leuk, hè? Het is leuk. Ontspan, meis. Jij hebt het al goed gedaan. Zo, ik ben weer thuis na twee... Nee, vier proeven. Ik ben echt super trots op alle twee... Hey, Basie. Ik ben echt super trots op alle twee de Blondie's. Ze hebben het super goed gedaan. Hallo, het is vandaag maandag. Ik ben hier samen met Blondie. Frootje staat erachter en Boris had natuurlijk ook in zijn eigen stalletje. Ik heb vandaag al wat gedaan. Ik heb blondie. Zo, ik heb Verona en Boris heb ik gepoetst. En even mooi schoongemaakt. Nu ga ik blondie longeren slash freestylen. Ja, je hebt En dan daarna ga ik uh, blondie ook poetsen. Zo, ik heb mijn blondie in de bak. Ik heb nog twee minuutjes ongeveer. Ze heeft even lekker haar, ze kon even lekker eitje kwijt. Ze heeft even een paar rondjes heel hard gegalopeerd. Dat vond ze even fijn. Ze is nu even zichzelf aan het uitstappen. Ik ga even dit zootje opruimen en dan. Oké, okay, dat zag er niet heel mooi uit. Ah, ja, helemaal mooi. Ga ik Blondie lekker poetsen. Maandag en het regent buiten. Dus nu rijd ik mee in de les. Mee met de juf die hier met haar hondje Jill is. Dus we zullen goed luisteren vandaag. En hebben we hebben er zin in. We hebben hard gewerkt. Even met Jill kijken. Jill had niet een paard, dus we houden een gepaste afstand. Zo, dus, En uh, ligt ze lekker. Vroon is heel nat. Ik had gemerkt. Okay, ik heb lekker gereden, het was leuk. Het is fijn om binnen te rijden als het zo'n groot weer is. En ook gezellig om tussen de kinderen want te koopelen. Voor vrouwen ook weer eens wat anders. Dus ik heb lekker gereden, ja, Afzamen en dan gaan we Het is vandaag woensdag. We zijn onderweg naar de manege De paarden die zijn vandaag bekapt, gekapt met voor de, de hoefsmit. Door de hoefsmit. Door de hoefsmid. Nieuwe ijzers. Nieuwe ijzertjes. Alle drie, toch? Ja, de regel van de juf is, als ze bij de hoefsmet geweest zijn, dan kan je niet. Of dan moet je niet rijden. Dus dat doen we dan ook niet. Gisteren heeft Elisa de paardjes gedaan. Vandaag zijn ze dus ook nog vrij en dan gaan we morgen weer aan de bak. Maar laten we het nu even houden op vandaag. We gaan naar de Maleje. als was vol op stal. De molen wordt gemaakt tenminste het, het dak. En er zijn lessen. En het is nu. Na... En de paarden en de paarden zijn bij de hoefsmid geweest, oh, die worden nu ingehaald. Dus we dachten dan gaan we maar buiten omwandelen met ze, we hebben hun, hun beweging en wij hebben hun beweging. Sorry voor de wind, maar ik heb even geen andere camera. En nu uh, zijn we al een tijdje bezig, gaat heel keurig. en Blondie die is het er niet altijd even mee eens. Daar. Nou Blondie die wil nog niet helemaal doen wat er gebeuren moest, dus ik heb Blondie. En brave vrouwtjes met Tess mee. Ja, Vrouw is ook nergens bang voor, behalve buiten. En als ze achter mij aan kan lopen, vindt ze alles een gouden bladus. Helemaal goed. Ik loop hier samen met Boris. Ja. Het regent alleen een beetje. Nu ga ik samen met, met hem even naar Stam. Mijn moeder die heeft hem gelogeerd. Ik heb de hap... Oh, zo. Wacht, ik. De hap is ondertussen gedaan. Wij gaan of thuis... Of hier, dat weet ik niet. Gaan nog een unboxing doen voor Montar. En dan ja, oh, er is al naar de kastjes gelopen. Dus ja, dat kun, kunnen jullie zien op Instagram. Oh nee, op YouTube. Weet ik eigenlijk niet. Het is donderdag vandaag en daaronder is Tess bezig met Blondie. Die heeft zo meteen springles met Blondie. Ik ga vrouwen. Die ziert oh? Ik ga vooral straks rijden, maar ik ga er in ieder geval spoetsen. Ik wil zo de springlessen filmen. Ze dus gaat daarna met Boris nog dressuur rijden. Maar ik wil ook rijden. Dus dan moeten we maar even samen. Oh. Tess heeft een nieuwe herfstcollectie van Monter. Een super gaaf dekje. Maar ja, dat hebben jullie gezien in de unboxing. Maar die gaat ze straks opdoen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat er allemaal uit gaat zien zometeen. En Daan, ik vind Blondie dik. En Boris uh, eigenlijk ook? Moet ik er iets aan doen? Um, nou, ik denk dat je er niet heel veel aan hoeft te doen, want de paarden voelen natuurlijk aan het weer en aan de dagen dat het, zeg maar, de dagen korter licht zijn en langer donker, dat de winter eraan komt. Dus vanuit de natuur doen de paarden dan eigenlijk natuurlijk een beetje een vetlaagje maken. De paarden zelf, zeg maar hun oergenen, die weten natuurlijk niet dat wij ze dadelijk gaan scheren en een dekentje opdoen, want dat we dat vorig jaar hebben gedaan zijn ze al lang weer vergeten. Dus daarom, ja, toch omdat ze merken dat de winter eraan komt, al ben ik daar zelf persoonlijk niet heel blij mee, gaan de paarden zich eigenlijk daar wel op voorbereiden, puur omdat de natuur ze dat uh, aangeeft of toegeeft, of weet ik veel, maak er een leuk woord van. <laughs> Want uh, de ponies krijgen nu niet meer voer als dat ze van de zomer hadden. Ze kunnen het wel goed in de gaten houden dat ze natuurlijk niet te dik worden, waardoor je misschien ooit een bevangen paard kan krijgen. Goed zo, testen. En ga hierin lekker een beetje achterdraaien. draaien. Hè. Je hoeft niet achter elkaar het vondstand in achter te maken. Maar doe eens twee vondertjes links, voor de hand te veranderen, twee vondertjes rechts. En als je rechtuit te en je krijgt die spanning in het lijf, of nou ja, zeg maar dat ze zo strak wordt, Hier ook aan ziet dat ze toch de lijf ietsje, zo ja, ietsje te te vasthoudt eigenlijk of te strak, dat ze ietsje meer de spieren op mag rekken. Ja, goed zo. Heeft niks. Waarom doet ze dat? Dit krijg ik ook niet. Nee. Oh, ik denk dat ik nu een heel mooi verhaal. Nee, dus. Ik had hem niet verwacht, in galop, denk ik. Dus blijf in je eigen energie kalm. Hè. Ze mag heel simpel lopen. Remmen los, remmen los. Ja, als een, een eekhoorn. Wel zachtjes je kuit aangesloten houden aan de buik. Goed zo. Blijf inwerken, ja. Blijf inwerken. Zo, ja, niet verstijf in je arm. Zo, ja. Hè? He? Hou het controle in vanop. Hou controle. Van Hou. Ja. Zo, ja. Heel goed. Grappig hè? Dan doet ze net hartstikke mooi en nu weet ze het dan even niet meer. Ja. Zo, ja. Geeft helemaal niks. Gewoon rustig die ding blijven doen. Totdat dat hij ook weet dat eigenlijk niet zo heel fijn voelt als je alleen maar keihard er doorheen komt. Maar meer doel. Kijk die Amerikanen. En zeker in die Huntersport. Daar moeten de ruiters even lichten zitten. Dus echt balans op zichzelf. Die paarden moeten gewoon lekker simpel galopperen. Zelf mooi de afstanden kijken. En het liefst. Vanaf het moment dat ze aangalopperen. Het hele rondje met alle hindernissen. En totdat ze stoppen met galopperen. Hetzelfde tempo. Dat is eigenlijk je doel. Dan kun je zeg maar... Als je zo het B door kan rijden, ga je ook daar hele hoge stelpunten en met oranje linkjes thuis komen. En dan kun je ook een keer dadelijk in het L gas bijgeven. Maar als je nu in het B al een soort <lacht> zo doorkomt, dan heb je in het L geen gas meer bij. En dan kun je gecontroleerd kun je rondrijden. En natuurlijk is het wedstrijd altijd spannend. Hè? Dus we gaan ook een keer op wedstrijd dat je onderweg denkt, ho, ho, rustig aan. Maar het hoort er allemaal bij. Exact hetzelfde moment. Ja. Het is op dit moment zaterdag. Normaal gesproken filmen wij niet meer op zaterdag. Maar gisteren ben ik helaas vergeten af te sluiten. Maar gisteren hebben we de paarden in de beddelk gezet en stapmolen. En daar hebben we niet van gefilmd. Sorry. Super leuk gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Abonneer, als je het toch bezig bent, abonneer op de rode knop hier beneden. En klik op het belletje. Vindt het belletje in Zuid-Duitsland heel erg fijn. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei, doei.